Sportvereniging de Baffelse Quick Boys in het Limburgse Baffel heeft iets nieuws. De vleesspelen. Ter ere van het 700-jarig jubileum van slagerij Vlasplom organiseert de gemeente Baffel een tournament waarbij sportspel en levensvreugde centraal staan. Kom ook 3 september naar Sportveld uit en schrijf je in. De Baffelse vleesspelen voeren terug tot de tijd van de late middeleeuwen, toen hofsmid, bierwafel en schavot in het straatbeeld voorkwamen. Toenemen in het spannende worstwerpen, waarbij de deelnemers moeten proberen zoveel mogelijk worsten rond de anderen te werpen in van tevoren bepaalde, toch nader te benoemde tijdspannen. Na afloop is het heel gewoon om de overblijfselen van deze game voor eigen consumptie te gebruiken. Een geintje is leuk, maar kan ik u verleiden voor een spelletje Jeux de Porc? Een geinig spelletje waarbij van oudsher hard gelachen werd om de gehakt -baleen waarbij het hoofdbestanddeel varkenscollageen is, waardoor 100% stuitengarantie gewaarborgd is. De baffelse knak is een begrip in baffel en omstreken. Bij recente opgravingen op het dorpsplein werd al duidelijk dat de pastor en de bijaardier in 1434 al van dit spel genoten. Hun lichamen staan opgesteld in de vitrines van de historische kring baffel, maar de knak is springlevend, Omdat baffel en traditie nu eenmaal hand in hand gaan, Mocht dit spektakel ook niet ontbreken op de baffelse vleespelen, knak in de zak! In de zak zit de baffelse knak verstopt tussen de restanten van de septische tank van bejaardenhuis het oudere huis. Kan u, met slechts behulp van uw mond, de knak in de zak vinden? Na al die sportieve inspanningen en het harde lachen, zal een baffelscheuze biertje u wel smaken. Maar eerst is het toch echt tijd voor hammetje puzzelen. De stukken Baffelse achterram zijn uiteengeskeurd en het is aan de kandidaten om de juiste vetaders en vleesparten op elkaar aan te sluiten, ten einde de originele hand weer samen te stellen. Een niet eenvoudige klus en een onbetwist bewijs dat het niet om plat van markt gaat bij de Baffelse vleesspelen. De winnaar wordt dan een week na de spelen bekendgemaakt op de Baffelse kabelkrant. Hebben wij u enthousiast gemaakt? Kom dan op 3 september naar Sportveld Utrechtse en schrijf u in!